Hi, Arno hier, Smit en Heidenmakelaars. Ik ga je vandaag een woning laten zien in uh, de Pieter Aartstraat. Uh, prachtig huis in, uh, in de pijp. Uh, dit is het straatje. En we lopen zo door uh, naar binnen in de woning. We zitten op de eerste verdieping. Het is een prachtig gerenoveerde woning. Zo. We komen binnen in de woonkamer. Prachtige lichte ruimte. Je hebt aan de rechterkant een toilet en je tweede slaapkamer. Handig als stedenkamer, babykamer of. Ah, fuck. Ik zit dus heel mooi te verspreiden.